Hoe gaat het hier? Ik noemde ze wild. Okay. Ik ging erop en ja? ze trok heel de kont samen en ja? ze wou eigenlijk niet echt stappen. Okay. Uh, ik wist niet zo goed wat ik aan moest. Ik ben er afgestapt naast gelopen. mama gebeld, mama help. <laughs> toen ben ik er weer over gegaan ze ja? ja, je moet doorlopen. en Toen ging het wel weer, maar het was oh, ja. wel dat ze Frissig. even dacht van, eh, wat ja. is dit? Ja. ja. Er kunnen natuurlijk een aantal dingen zijn. Je hoopt dat het door de kou een beetje frissigheid is. Frissigheid. Het kan natuurlijk ook zijn dat er in alles nu natuurlijk een soort zenuwbanenvrij zijn geworden waardoor er extra gelegenheid is voor gewoon door gewoon doorheen stappen. Ja. kan dan misschien net een beetje, want het heeft ze alleen die dag gedaan. Ja, Deze ze nee. dat vandaag ook. Dit is, dit is net. oh dit is net. Dit is, is oh ja. Niet, oh ja. nou daarnaast eigenlijk over. Rijden, dit uh, is va vaak doen paarden dit die dan inderdaad of een beetje fris zijn dat ze niet zo goed weten waar ze naartoe moeten, of paarden die een beetje gevoelig op het zadel of op de single zijn, of als ze een niet zadelmak zijn zeg maar. Ja. maar die, uh, die kunnen we wegstrepen. Zo. Nou, toppie. Lekker aan de gang. En had je van de week nog gereden? Nee, want ik wou eigenlijk heel graag alleen met jou rijden. Ja. Omdat ik bang oh, dat was dat ik ja. anders ja. iets weer klem zou zitten. Ja. en dan Ja, Outroom. dat is goed. Dus dan heb je gelanceerd en aan de hand gewerkt? Uh, ja. ja, ja. Goed zo. Heel goed. De losse ga je het meteen vanuit je schouder aangeven. Hè? Goed zo. En dan ga je zo hier lekkerder een beetje losmaken. Door de volte wat in te sturen. Wat naar buiten te wijken. Daarna weer wat naar voor te stappen. En ze mag als het lukt niet. Ze zakken naar beneden. Dus denk heel erg in je uh, losmaken aan de voorkant. Niet En ik wil de neus naar me toe. Maar ze mag een beetje lager. Ze mag een beetje over die onderhals heen. Hè? Weer over die bal heen. Heel goed. Heel goed. En niet omdat je daar sterk of krachtig bent. Maar omdat je aangeeft. Let wel heel goed op. ...dat je met je kuit het achterbeen naar voren blijft begeleiden. Zo, duim goed bovenop houden. Hier ook. Ja, draaf maar even lekker naar voren. Draaf maar even lekker naar voren, zo. Dat je wel alles doet met de voorwaartse drang. Zo, dus zelfs al ga je langzamer... ...wil je wel het idee houden dat ze naar voren wil. Dus als je merkt dat het aan de voorkant wat strak blijft... Um, ...kijk dan wel... Of er achter genoeg energie is. Ja. Als zij natuurlijk voor strak is en achter strak. Ja, de, ergens moet het beginnen. Oh. Dus zoek het eerst vanuit de energie achterop. Dat, dat je daar weer meer energie en beweging in het lijf krijgt. Dat ze daaruit weer in staat is om die hals soepel te houden. Ja. Goed zo. Goed zo doe je even gewoon lekker helemaal lange teugel. Dat ze even zelf mag weten hoe ze de hals houdt. Nog iets meer naar voren. En maak je er niet om druk dat hij los moet laten aan links hè? Zo, maak je de druk omdat hij ook verbinding aan rechts heeft. Ja, rij dan naar voren. Laat juist links een keer wat soepeler. Daar. Daar, want je probleem zit niet op dat hij losser moet laten aan links. Je zit juist op dat je wat stabielere verbinding op rechts wil. Ja. Maar als dit natuurlijk strak blijft om te zorgen dat we geen pijn hebben, ja, dan is, is alles boem op het voorbeen of uh, en blijft de voorbeen strak. Ja. Goed hoor, goed gereden. Wat is met Blondie de handig om te doen? Even kijken. Morgen heb je Andeloos. Ja. Wat heb je gisteren gedaan? Uh, Gelongeerd aan de bijzetjes. Ja, dan zou ik de maandag vrijgeven. Ja. Dinsdag aan de lunchje. Ja, is goed. Woensdag. Ja. Ik ben ja. woensdag half drie uit. Dan ben ik drie uur thuis. Half vier op stal. Gaan vanaf vier uur les. Kunnen we vanaf vier uur? Ja. is vandaag? Zondag, volgens mij, ja. Uh, ergens samen met Blondie en met Rick. Rick en ik zijn de video aan het nakijken. Maar ondertussen ik dacht, ik moet filmen. Dus ik ga gelijk even filmen. Vandaag heb ik clinic met Blondie en Ivy bij Angloos. Mama die heeft net een booster gehad. Dus die is naar huis gegaan en die komt weer terug voor uh, Blondie, haar clinic. En als ze zich niet goed voelt, dan film ik ze allebei zelf. Zet je die op de bakrand en dan moet het ook wel goed komen. En Aldous is voor werken aan de hand. En dat hebben we dan drie kwartier met z'n allebei. View. helemaal mooie view. hebben deze benen gewassen, begin ik. Bam. Mag jij nou niet meer? Nou, nou, nou, nou. Maar, Kijk, hartstikke goed. Ik ben er weer blij mee. We hebben weer wat dingen voorgekregen uh, waar we weer verder mee kunnen. Dus dat wordt weer veel werken aan land staan in de tijd. Het is nacht dinsdag. Uh, vandaag hadden uh, we geen school. Want ja. Oh ja, de groep 8 jochies. En meisjes. gaan kijken naar onze school. Kom. Ik weet niet hoe zo'n dag heet, zo lang geleden. Oh, twee jaar geleden ging ik daar naar kijken. ja, tijd gaat snel. Ik weet mijn allereerste schooldag nog wel. Jullie gaan vanaf 1 of 7 februari ga je beter beeldmateriaal krijgen. Want deze mij tegen verjaardag cadeautje voor zichzelf gekocht. Uh, ik heb de iPhone 13 Pro gekocht. Vandaag doe ik Ivy en blondie even loniseren. En dan morgen uh, ga ik blondie rijden en heeft Ivy vrij. Oh, zo so wild. Welkom bij lockdown. Ik zit met mijn klas in quarantaine. Ik ben niet in de buurt bij iemand geweest toen, uh, hurry. Ik heb ook al een zelftest gedaan, allemaal negatief. Vandaag is het woensdag. Uh, vanmorgen begonnen we met uh, sportschool, toen online les. Online les ging wel goed. Ik had weer helemaal die vibe te pakken. Zo, dat was ook okay. hè. Ik was, ik was uh, croissantjes aan het maken. Toen uh, waren we bezig met Engels en moesten opdrachten invullen. En ik had ze gewoon allemaal goed. Oeh, oeh, oeh. Au. Vandaag heb ik les gehad samen met Blondie. Het ging echt, echt, echt heel erg goed. Het er was ondertussen menezenles en mama die voelde zich niet zo lekker. Dus die is naar huis toe gegaan. Dus ik heb het niet kunnen filmen. Ik wou eigenlijk de camera aanzetten, maar dat was menezenles. En dat is niet handig. En aankomende zaterdag komt er iets heel erg leuks. Ik ga jullie nog niet vertellen wat. Maar ik kan jullie wel vertellen dat het echt heel erg leuk is. Uh, dus daar heb ik wel heel veel zin in. En dan komt... Dat heb ik jullie al verteld, dat mijn telefoon komt. Ja. Ja, daarna heb ik Greg toen gebeld, ja. Maar die komt op de 31ste of de 7 e binnen. Dus 31 januari of 7 februari. Oké, okay, ik sta in de trailer. Um, ze denken, hmm, Tessa wou is in de trailer. Nou kijk hè, Hier wil ik dus alleen. Ze denken, hmm. Dus, wat is de banner? Ik ga zo niet gestoord worden. Kijk, ik moet wel gewoon lekker deze man misschien. Dus. Deed. En dan buiten hoort niet op mij, want ik heb vroeger met Elisa, ging dan, ja met Elisa met alle veninertjes, mijn middel ging dan een trailer zitten, ging ik heel veel geluid maken en kijken tot wanneer je het zou buiten zou horen, dus buiten hoor ik het gewoon niet, want dat zit dicht, alles is helemaal dicht, Eén van kan me vanaf het binnenaf niet zien, ik kan wel iedereen kijken, want ik vroeger ook het middel. dan ging ik hier op zo. En uh, dan ging ik naar iedereen toe kijken. Ja. Ja, dat vond ik wel grappig om te doen. Ik vind dat er zo vaak mensen bij kwamen. Het was wel grappig. Iedereen wist dat ik hier zat. Maar nou, ja, veel mensen is dat hier zat. Ja. Ik zit dus wat er na te denken om hier mijn soort tiny room te bouwen, want we hebben hier wel een dekens en enzo. Ik weet niet wat deze week hier doen, Nee, dus en daar ligt ook nog de therapie denk ik van IJ. Maar die had ik. Nou, die had ik daar neergelegd omdat het koud is hier. En die ging hier gewoon zitten. Ja. Um, ik heb met Rick gebeld. Uh, ik ga ook editen. Hij heeft me nu geleerd hoe ik makkelijk kan editen. Uh, dus wat ga ik dan ook uh, doen. Want ik had echt een geweldig idee over video's. Maar dat kost kapot veel tijd. Dus ja. Uh, yeah. Ja. Yeah. Ik kijk nu steeds omhoog, ik moet eigenlijk in de lens kijken. Maar dat is een beetje raar. Want ik kijk zo, leg jullie die in. Maar uh, ja. Ik ga nu even... eigen logeren en dan... ...ben ik zo bij jullie...